Want de schrift zegt, ieder die in hem gelooft, zal niet beschaamd worden. Wanneer iemand een op schaamte gebaseerde persoonlijkheid heeft, zoals ik die had, is het de bron of wortel van een groot aantal gecompliceerde innerlijke problemen, zoals depressie, eenzaamheid, isolement en vervreemding. Allerlei soorten compulsieve stoornissen zijn geworteld in schaamte, drugs alcohol en andere chemische verslavingen, eetstoornissen zoals bulimia, anorexia en obesitas, geldverslaving zoals gierigheid en gokken, allerlei seksuele perversie, de lijst is oneindig. Voor sommige mensen is werkverslaving een gevolg van schaamte in hun leven. Er zijn mensen die zo verslaafd zijn aan hun werk dat ze nooit van hun leven kunnen genieten. Als ze niet dag en nacht werken, voelen ze zich onverantwoordelijk. Deze mensen zijn zoals ik was. Als ze genieten, voelen zij zich schuldig. Misschien worstel jij met een werkverslaving, net zoals ik vroeger deed. Of misschien heb je een ander op schaamte gebaseerde strijd. Het probleem is dat schaamte ons kan verwoesten. Maar we hoeven dat niet toe te laten. Wanneer we in God geloven en ons leven aan Hem geven, dan haalt Hij de schaamte bij ons weg. Jezus is gestorven om ons van de zonde te reinigen en onze fouten te bedekken, opdat we in Gods nabijheid kunnen leven als zijn kinderen. Als je aangevallen wordt door schaamte, is het tijd om deze waarheid te herinneren. God houdt van je. En als je in Hem gelooft en Hem vertrouwt, dan zal Hij je schaamte wegnemen. Tot slot, wil je met mij meebidden? Heer, ik weet dat wanneer ik in U geloof, ik niet hoef te leven met mijn schaamte. Dank U dat U de schaamte wegneemt en ik in vrijheid kan leven in Uw aanwezigheid.